U wordt verdacht van te snel internet. Surf te snel met 5G van Mobile Vikings. Maar ziet als ze niet pakken. 10 gigabyte voor 15 euro per maand. Nu ook met 5G.